We emigreerden eind september 2020 naar het Griekse eiland Tinos. Zo'n pareltje in de Griekse Cyclade waar ja. wij in ieder geval nog nooit van gehoord hadden. Nee. Toen we daar eenmaal waren zaten we verschillende B&B's, maar uiteindelijk vonden we ons droomhuis daar. Ja, ja. Een villa met een fantastisch uitzicht over, uh, over de zee. Hoe we die villa gevonden hebben en ja, hoe dat op ons pad kwam en hoe we dat geregeld hebben, dat vertellen we in deze video. En op die droomplek hebben we Filou haar tweede verjaardag gevierd met z'n drietjes, uh, s ochtends aan het ontbijt appeltaart gebakken wat we later op het strand getrakteerd hebben aan mensen die we daar hebben leren kennen en daar ook een illegale delicatesse op haar verjaardag hebben gegeten. Nou, dat zie je allemaal in deze video. Wij zijn Dutch Nomad Couple, Angela, Tino en samen met onze dochter Filou reizen we continu de wereld rond. bijna een jaar later zijn we nu bezig met het maken van een fotoalbum van Onze Tijd in Tinos. Het is zo leuk om door alle herinneringen te gaan, echt weer de reis te herbeleven. Wat we leuk vinden aan fotoalbums is dat je hem ook daarna, je ontvangt het, een soort cadeautje, en je pakt hem uit, je hebt iets tastbaars, en dan ja, zie je die mooie foto's en uh, ga je door alle herinneringen heen. En als je dan ook ziet hoe klein Filou toen was, ja. hoe snel dat gaat. Dus, echt, dus ja, echt heel blij met de foto's we gaan er een mooie album van maken. Ja, we hebben gekozen voor C.W., een beetje onderzoek gedaan, maar uh, zij zijn de enige waarbij de foto's echt nog belicht worden op fotopapier. Ja. Uh, veel merken werken met uh, geprinte albums, dat kan bij hun trouwens ook. Ik ben dus heel erg benieuwd hoe, uh, hoe onze foto's straks uh, in het album eruit zien. Ja, maar dat is natuurlijk ook waar de, waar de video nu over gaat, de herinneringen. Dus, dus we gaan niet te lang stilstaan bij de foto's, we gaan over naar de videobeelden van uh, onze reis door Tinos. Daar zijn we. We zijn er in Tinos. Het was nog wel een, een pittige reis, nog uh, ja. al met al. Daar gaan we. Daar gaan we. Niet alleen de reis, maar ook gewoon het vertrek weer uit Nederland. En, uh, Zeker. We zijn van de afgelopen weken vooral daarmee bezig geweest. Nou ja, en daarnaast een beetje brainstorm voor de dus zomer Precies, ja, ja, alles, alles tegelijk. Vooral inderdaad weer het afscheiden. Ja, dat is, uh, dat is ook vermoeiend. En kijk eens wie daar lekker ligt te slapen. Oh, helemaal moe. Ah, het super goed. Super <laughs> ja, gedaan. echt super goed. Echt ja. een reiziger. Ja, echt. Het uh... Alle vier, best vroeg. Filootje filoetje slaapt nog even lekker. En dan gaan we zo uh, Schiphol inchecken, de security check. We hebben de QR-code van Griekenland ontvangen, dus we zijn welkom. Oh. Ja, had ik nog niet gezegd, nee. maar die is binnen. En uh, ja, het ziet naar nou uit dat we over uh, een kleine zes uurtjes van nu... ...voet aan wal zetten in Griekenland. Net even lekker uh, ontbijtje gehad. En dit kleine meisje die rent vrolijk rond op naar het vliegtuig hè? Ja. Met aap aap Dat gaat aap. mee. En de afstandsbediening, ja. hè, die ook. Ja, ja. Hartstikke goed. Je bent er klaar voor, nu. Daar gaan we. Daar gaan we. Naar het vliegtuig. We gaan zo even kijken waar de haven is, want we gaan met de ferry naar Tinos. Dat is een half uurtje varen. Zo. En, uh, nou, we moeten even uitzoeken waar de, waar de haven is en welke ferries ze we gaan. We weten dat de laatste om kwart over twee gaat, dat gaan we makkelijk halen, het is nu 11 uur. Ook wel weer leuk, dus we hebben de trein, vliegtuig en de boot en dan straks de auto. En een stuk gelopen, alles gehad. Dus we nemen de bus naar de haven, dus ik denk 10 minuutjes rijden, 2 euro, 3 euro, dus dat is perfect. En dan met de ferry. Tickets kopen voor de boot. Een half uurtje varen, je ziet het eiland al achter mij. Dan stappen we in de huurauto en uh, naar de Airbnb. Nou op naar het huisje, benieuwd. Ja, nieuw? dat is de volgende verrassing. Verrassing, ja, precies. Is wel oh, oh. mooi, hoor. Ja, is het mooi? Wat, uh, wat is er zo mooi? Nou, dan zie je zo. Uh... Het zonlicht uh, over de zee. Ah. En omdat we natuurlijk nu uh, op een nieuwe plek zijn, een nieuw huisje hebben voor uh, voor ons drieën, ook voor Filou, hebben we voor Filou een cadeautje, een cadeautje meegenomen. Pakken. Ja, uitpakken. Pakken. Een muis, muis, ja! ja. Oscar die helpt muis om bij de citroenen te kunnen. Slurp, slurp. Wat is dat voor geluid, muis? En we sluiten het af met een... Hoezo? Ja. En ik zit lekker onder mijn kleedje, had je wel even kunnen zeggen. Ja, maar dat is juist het leuke. Ja, je moet gewoon even hard. niet allemaal zo georganiseerd. Dat is zo. Dus uh, we hebben een heerlijk eerste weekend gehad ja. hier in uh, Tinos. Oh is echt genieten. Ja, eerste indruk is supergoed. Ja. En uh, ben nieuw benieuwd naar de Oezo? Ik ook. Mm. Jammer. Oh. Oh. oh. <laughs> Dat worden er nog veel lekker. meer. Oh, zo lekker. Dat is lang geleden. Ja. Echt een goede... Ik heb ooit bij een Griek gewerkt. In Dordrecht. En dan gingen de Oezo's... Uh, en wekelijks uh, in de weekenden wel goed doorheen. De heren, ja, is dit een goede? Ja, ja, het is echt een goede. Lekker ja, zacht. Zo de cittaki dan. En borden gooien. Oh, dat lijkt me een goed idee. Ik kan zeggen dat we blij zijn dat we hier zijn. Ja, we zeggen al een. Wat een leven. Ik denk <laughs> dat we er een tegeltje van moeten gaan. Maar ik denk dat dat een goed idee is. Hè? Wat een leven. Zullen we dat doen? Zullen een tegeltje. Het is een mooi delfblauw tegeltje. Ja. Wat een leven. Ik, ik zie hem wel voor me. <laughs> jammer. Jammer. <laughs> ja, jammer. Uh, ja, s ochtends vroeg stappen we altijd in de auto richting de bakker. Uh, een verse bakker hier verderop, zo'n 10 minuten rijden. Naast dat ze heerlijk brood hebben, heb je gelijk als ochtends een fantastisch uh, mooi ritje met uitzicht op de zee. He Filou? We gaan eens even kijken of ze weer wat andere lekkere dingen hebben. Ze hebben een keer Clair, eh, van die eclairs gehad. Eh, muffins, eh, carrot cake, die was minder. En eh, nou ja, we gaan kijken wat ze vandaag eh, voor ons klaar hebben staan. Ja, nee, niet voor ons, ja. maar. Gaan we rijden. blij, blij, blij. Op je mooie bolletje. Allebei. En de achter helemaal beneden, dat is Tinos Stad, of Sjordas en daar komen alle ferries aan, er komen er nu alweer twee aan en het grappige is we zitten hier op de berg en uh, als ze aankomen hoor je echt die toeter van de van de boot, die scheepshoren. dus je weet precies wanneer de boot aankomt het enige is als je die boot moet hebben ben je wel te laat want we hebben ongeveer een kwartier nodig om beneden te komen, twintig minuutjes zelfs, maar uh, prachtig uitzicht, je ziet zo die zon een beetje opkomen en het is een beetje heijig nu een beetje stoffig, Dat het schijnt te komen doordat er Sahara-zand in de lucht zit het is ook heel warm en, uh, Daardoor krijg je een beetje zo'n heijige gloed. En gisteravond was het gewoon helemaal gouden lucht door die uh, stof wat in de lucht zat. Mooie foto's van gemaakt. Kijk. Waar zijn we? Bakker. Oh, bij de bakker. Zullen we er dan maar uitgaan? Mijn papa alleen nog even kapje op, hè. Goed door je neus. Zo. Kijk. Eens. Kijk, ik Zie Oké? Ja, de... One piece? Ja, yeah, yeah. one piece is Dit is de bakker dus, waar we elke ochtend uh, lekker brood halen. En dus allemaal lekkere uh, gebakjes. En, en meestal neem ik ook even een uh, espresso of een cappuccino mee. Dus is, uh, is een goede start van de dag. Oh, gezondheid! We staan ook precies op jouw hoofd. Hij zal al open. Filou is grote vriendinnen met dat meisje hier achter de, achter de balie. En nu kreeg ze weer een donut mee. Voor niks. Zo lief. Even ze ga naar een koffertje drinken. En Filou wil even sturen. Kikkuu. 1, twee. Haan. Haan. Een haan, hè? De bakker heeft een haan, ja. Kikkuu. Kikku. Ik hoor hem ook, de haan. Hoor jij hem ook? Zo. Ja. Ja, hè? Tieter. We zijn er klaar voor. Terug naar mama. Oh ja, het ziet er ook heerlijk uit. Laat maar zien aan iedereen. Zo, oh, Dat is niet handig. Nou, mama heeft net geveegd. dat kan nog. Zo. Dit is square van this village. Het is mooi. En ik denk dat het in de zomer. Nou, het is gewoon een square. Oh, dat hoeft helemaal niet meer. Oh. <laughs> nou, dit is het dorpsplein. Maar ik heb net een slaapje gedaan, een fiesta had, siesta gehad En dat hakte wel in. Dus ik deed het even in het Engels. Maar dit is dus het lokale plein. Super gezellig plekje. En nu gaan we 2000 tra uh, trapjes naar beneden. Het is maandagmorgen en een heerlijke morgen om naar het strand te gaan. Dus we zijn onderweg naar een heerlijk strandje. Althans, dat denken we. Um, het is altijd weer spannend waar je dan uh, uit gaat komen. We hebben de foto's gezien. Dus nou, zijn de foto's net zo mooi als dat het echt is. Maar wat wel al echt zo mooi is, zijn, ja, moet je kijken wat we onderweg tegenkomen. Schitterende kerkjes met die mooie blauwe daakjes. Ja, het is echt ultiem Griekenland. Maar ik stap nu snel in de auto en dan uh, door naar het strand. Ik zeg wat is papa? Poppy, nou we gaan snel verder. Yeah. ik ging een cappuccino halen. En toen zei de barman: Ja, maar je hebt mijn famous café frappé nog niet geprobeerd. Zei, ja, maar. We willen eigenlijk gewoon cappuccino. Hij zei nee, ga nou maar proberen. Als je hem niet lekker vindt, breng hem terug. Lekker? hij is lekker. Hij is Lekker water, ja. En echt leuk ook weer. Toch? Mmm. Want weet je wat de truc is? Dat zag ik dus. Ik heb even afgekeken bij de barman, hem over zijn schouder. De melk doet hij opkloppen, maar dan met ijs in de blender. En dat doet hij er dan in. Dus daardoor is het melk ook gewoon lekker koud. En romig. En romig. er nog iets overheen gedaan? Kaneel. Vers geraspte kaneel, oh het is zo'n lekker plekje, ik vind het alleen een beetje druk, dat vind ik wel vervelend. Water, zie lekker water? Ja. Ja, oh prachtig. Papa, mama. Oh, maar mama staat hier ook mooi. Erg wennen aan de steentjes en het zand. Liever niet aan de voeten. Oh, dat is heerlijk. Deze, deze, deze. deze. Je doet ze? Ja. Water. Mooi water, hè? Lief meisje. We gaan daar lekker zitten. Wil jij er ook zitten? Ja. Ja, zullen we er samen heen lopen? Ja, het idee was om een paar weken op Tinos te blijven. Maar we hadden al vrij snel door, dit is een heerlijke plek. Ja. Zullen we niet gewoon maanden blijven? Ja, het komt eigenlijk ook wel doordat we, we, ja, onze host had ons aangeboden om langer te blijven. Voor, nou ik denk maar, 300 euro per maand op die Airbnb. Ja, dus we hadden zoiets van, oh dat is echt geen geld. Nee. Het was laag seizoen uh, in coronatijd. Dus, uh, maar ook andere plekken waar we zagen dat het, uh, yeah, heel, uh, to, ja, het werd gewoon heel toegankelijk werd om daar ja, een huisje te gaan huren. Absoluut. is dus het idee wel zo een beetje gestart. Precies, ja, we hadden niet gedacht dat we hieruit zouden komen. Nee. Maar, uh, Elke dag gingen we naar het strand, naar Petros, bij de, dat strandtentje. En dan vertelden we enthousiast, oh, we, zijn, we vinden het zo heerlijk hier. Ja, we willen eigenlijk wel een paar maanden blijven. Alleen nu zijn we dan op zoek naar een huis. En toen zei hij van, oh, een vriend van mij heeft een, is een projectontwikkelaar. Hij heeft een aantal hele mooie huizen te koop staan. En die verhuurt hij ook. Ik bel hem al even. Nou, een half uur later stond Evangelus in de strandtent. In de zwembroek. In de zwembroek. En uh, nou, s zijn we gaan kijken en... Uh, ja, we waren gelijk. Helemaal verkocht. Maar ik had wel zoiets van: ja, dat kunnen wij nooit betalen. Het nee. is van een vrijstaand huis, uitkijkend op een berg over de zee. En... Nou ja, toen zei je, Evang, dus nou, doen we een bot. En uh, als jullie het echt heel mooi vinden, dan komen we er altijd uit. Maar uh, moraal ja. van het verhaal: uh, ja, als je iets wil in een droom hebt, gewoon uitspreken. Uitspreken, ja, dat is het wel. Het is wel weer gebleken. Het no. is uh, vaker zo gegaan. Daar uh, ja, is ook dit nu wel weer... weer een mooi voorbeeld ja. van, absoluut. Uitspreken dat we een huis zoeken en. Uh... Ja, dan komt er dan weer iets moois. Ja, dan komt er weer Ja. En wij rijden dan met de auto daar achter naar die hoge berg toe. Niet helemaal. En halverwege ga je links achter die heuveltjes. En daar is het huis waar we nu zitten. En daar hebben we dat fantastische view op het eiland Sieropbaak. Kijk eens. Kijk Wat is dat? Is dat een ezel? Een donkey. je daar met de We goed a kan. in. En het mooi. Kijk uit. Maar het is heel delicate. Ja. Hé, waarom? Ah. Zo, so, oké. Okay. Nice. Evangelos en zijn vader waren zo vriendelijk om ons uit te nodigen voor een lunch. Dus we gaan lekker genieten. En, uh, we hoorden net dat hij een lamsvlees een heeft dat al vier uur in de oven is. Met aardappels en dergelijke. Fantastisch. Maar ook deze plek, deze studio van zijn vader is al echt zo'n creatieve, mooie plek. Oh, wauw. Wow. <laughs> This is beautiful. Mm. Met dat potato, zie je dat? Ja, ik heb het lief. Vier uur gegaard. Ja, voor mij. Lekker rustig laten eten. Wat mooi om te zien hè, schatje. Mmm, voor eten. En een heerlijk liqueur Ja, het is uh, volgens mij raak niet. Maar hij ruikt echt goed. He? Gewoon een plastic fles, dus homemade. Oh. Mm. Ik heb het nog niet geprobeerd, maar het is wel echt lekker. Die <klarOf> zet je op je hoofd, omdat je jarig bent. Mijn! Oh. Nee. Ja, net als Nijn, die krijgt ook een kroon inderdaad. Kijk, oh wat mooi. Oh, is dat prachtig. Nee. Een kroon, ja. Omdat je jarig bent. Mijn! Nee. Net als Nijn, inderdaad. Die kreeg ook een kroon, hè? Ja! ja. Wat mooi! Wauw, zeg! <laughs> Geweldig! <Ja. laughs> Want dat kreeg je vroeger ook toen je jaren was. Ja, dat jaren. kreeg je ook altijd een kroon, inderdaad. Hmm. Ja. Heeft papa speciaal voor jou gemaakt, video Met een tweede erop. Hoor! Fido is jarig! Vandaag! Oh, dat is lekker! Lekker! En dan je eigen tractatie. Oh. oh, heel Goed. lekker! hè? Doe! Ja. Nee, nee, nee. ja. Wordt er weer een uh, appeltaart gebakken? Ja. Ja, dat is de traktatie van Filou. Want we gaan vandaag naar het strand. Naar uh, onze uh, lokale vrienden. <laughs> Ik vind het strandtentje. En uh, we hebben ze beloofd wel een lekker stukje appeltaart uh, te maken. Dus uh, daar gaan we vanmiddag even lekker van genieten. Inventief moet ik zeggen, want je hebt geen deegroller. Nee, dus ik heb de dopper gebruikt als wow. deegroller. Hoe sustainable kan je zijn? Oh, zo is het. Dus ja, nieuwe appeltaart voor van vanmiddag. Helemaal leuk, helemaal gezellig. He, Filou? Filou is lekker aan het genieten. Je hebt het helemaal zelf uitgekomen. gekomen. Leuk hè? Hartstikke oh, goed, Roppie. Met trots op je. Nou, dat hebben wij ook. We hebben ook dat hij nu ondersteund wordt. Waar jij groot zie je? Dit is dat Jasper, zie Jasper! Mitte! Mitte ook? Oma! Dit <skweur> is oma! <s> en <letter> eh, iedereen is nu aan het inloggen van de familie op uh, Skype. Eh, en ja. Bij de een doet de camera het nog niet. en uh, Dat horen we nu allemaal, dus dat is gezellig. Maar Flo ziet Jasper al en, uh, mijn, neefje ja, die zijn er en mijn neefje. Ja, en we horen opa en oma. Dus dat is uh, hartstikke leuk. <laughs> een leuke manier om dat we jaardig, uh, zometeen gaan we zingen. Maar eerst maar zorgen dat iedereen in beeld is. Zijn leven lang hoera, hoera. Hoera. hoera. hoera. hoera. hoera. hoera. hoera. hoera. hoera. Diep, diep, diep, hoera. Ja. Telefoon mee te oma. kijken. Oma! zit ernaar. Volkomen aan al die kaarten? Ja, mijn moeder, oma, die, de allerliefste, die heeft uh, pakketjes op laten sturen. Ik denk door familie, uh, we tien pakketjes. Ja, pakketje. ja, echt zo lief. Piepake? En uh, gisteren is het uh, gearriveerd hier op het Piepake? eiland. Nog negen en erbij. Ja. Dus ze heeft het geregeld dat... Uh, dat iedereen naar ons adres hier uh, op Tinos uh, iets zou gaan sturen. ze dus zijn we heel benieuwd naar. Echt zo lief. Ja. Oma. Nog een papiertje. Mama, openmaken. Openmaken. Oh, dat is een mooi cadeautje. Dat is leuk. Oh, oh geweldig. Doe hem even vastmaken? oma gekregen, ja, lieve oma, lieve, lieve je, ja. echt een loze. Wat is mooi. Papa, open mij. Is je wel hoor. Oma ziet je wel lekker in de zee spelen. Fijne dag. Groetjes voor papa en mama. Dag. Twee kaarsjes op de taart en voor jou deze kaart. Hier! Yeah. Oh! On a prongen, ik moet het met de vandaan. En ik ben zo Ik heb chips. Je moet wel een een nou hij is op, nou dat super superleuk! Tracteren voor Filou verjaardag hier op het strand met de families bij elkaar die we hebben leren kennen hier. Ja, het is gewoon geweldig. En ze heeft gelijk een leuk vriendinnetje, dus ze spreken elkaar staal niet, maar toch ook wel weer, weer wel. Ja! Superleuk! Nou, ga je even lekker een coronatje drinken. I reminds me of my mom. Yeah. Adelife stil eh ze net them Vanavond worden we hier getrakteerd op een delicatessen Griekse delicatessen het is eh uh, zo'n zeeegel waar ja die zwarte spikes And do you know how the sea urchins move around? They how they travel? I have no idea. They gather together they become a big ball and they oh, yeah. and, they, sure and the... they stroll around. Op de rocks or with the of met de flow? Op de rocks. Wauw. Ze rollen down. Ja, Bij een big ball. Oh ja? Yeah. <laughs> is echt een delicatesse. Uh, we hebben de tijd nodig om het te maken. Het is een klein beetje wat eruit komt. Een beetje vergelijkbaar met caviar. En het is net klaargemaakt voor ons, dus we gaan, uh, gaan het eens even proberen. Het ziet er echt fantastisch uit. Ja, ik heb het ook geprobeerd. Het is echt heel lekker. Het is echt fantastisch. Het is ook weer gewoon zo. Het is niet alleen uh, het proeven van uh, de zeeegel, deze delicatessen, maar ook gewoon de, de sfeer eromheen en de mensen die het voor je klaarmaken en de zorg die uh, en de, lief die die erbij, de liefde ah, ja. die erin zit. Ja, echt heel, heel, mm. heel leuk. Mm. Ja, dus uh, welke avond, mooie jaar, afsluiting meer. Ja. Nee, ja. Nee. Ja. <laughs> Kom maar, nee. hier nog een broodje. Daar is hij. Ja, het begint steeds uh, kouder te worden, steeds meer herfst, misschien zelfs winter hier in uh, Tinos. Dus uh, een mooi moment om te zorgen dat we haardvuur uh, kunnen gaan maken en dus uh, <coughs> ja, hout moeten gaan halen. Nu. Uh, kan ik een hele pallet bestellen, maar vond ik een beetje veel. Dus de oplossing was dat we even naar die man toe rijden, samen met Evangelus, de man die ons het huisje hier verhuurt. En dan kunnen we de auto zo vol mogelijk laden, zei hij, en daar betalen we dan voor. We hebben gelukkig een redelijk grote auto. Nooit gedacht dat we hem daarvoor zouden gebruiken. De verhuurmaatschappij waarschijnlijk ook niet, maar goed. Hij is nu leeg, dus op naar, ja, naar hout halen. Zo, mama's. Kijk, dat zijn die hele pallets. Dat is best veel. Dat gaan we niet opstopen. Dus uh, we doen nu de auto vol. Kijk, mooi stapel met hout. Papa, ziet er goed uit. Laten we zijn klaar voor de winter. Laat, uh, laat ik allemaal komen. Nou ja, liever niet natuurlijk, maar uh, ja, het kan nu gebeuren. We hebben genoeg hout voor de komende tijd. Nou, ik denk dat we vanavond de open haard maar gelijk gaan aansteken. En uh, genieten van de warmte van zo'n uh, open haardje. En ondertussen, ja, meer een machtige sunset. Ah ja. Nou, dat was het hout. Ik vind je het mooi, het vuur? Ja. Ja, doet hij het goed? Ja. Ja, dat was echt gewoon een heerlijke tijd en uh, genoten. Nou, we gaan alles natuurlijk nog in een fotoalbum uh, mooi plaatsen. En uh, we kijken ook uit naar het boek, ja, zodat we besteld hebben. Dus dan laten we nog wel even zien hoe het eindresultaat is, uh, is geworden. Wil ja, je onze emigratie zien naar Griekenland? Dat kan je zien in uh, die video inderdaad. Ja. En uh, verder waren we benieuwd, weet jij nog een leuke Unieke onontdekte parel in, uh, in Griekenland. Laat het in de comments achter. Of waar dan ook. Want, ja, Altijd benieuwd naar mooie plekken. <laughs> Precies. Dus, ja. uh, dat zouden we heel tof vinden. En uh, ja, geniet van je dag. Volg Hydro. En tot volgende week. Doeg. Doeg.